Welkom allemaal, in deze video gaan we machten herleiden. En ditmaal gaan we kijken naar de macht van een product. Let wel even goed op, dit is niet hetzelfde als het product van een macht. Wat is nu de macht van een product? Nou, wanneer we hebben x maal i tot de macht 3, dan zien we het product x maal i. En dit gaat in zijn geheel tot de macht 3. x -y tot de macht 3 kunnen we ook schrijven als x -y keer x i keer x i keer x i. En wanneer we er nu even op letten dat xij hetzelfde is als x maal i. Dan kunnen we dit ook schrijven als x maal i. Maal x maal i. Maal x maal i. Nou, we zien hier nu een vermenigvuldiging van allemaal x'jes en y'tjes. En wanneer ik nu even de volgorde verander. En ik de x'en vooraan zet. En de i'en achteraan. Dan zie ik dat ik heb x maal x maal x. Maal i maal i maal i. Dus ik heb een x die ik drie maal met zichzelf vermenigvuldig, oftewel x tot de macht 3. Ik heb een y die ik drie maal met zichzelf vermenigvuldig, oftewel y tot de macht 3. Ik haal het vermenigvuldigingsteken weg en ik heb x tot de macht 3, y tot de macht 3. Nou, wanneer ik nu even goed kijk naar mijn oorspronkelijke expressie, x y tot de macht 3, en ik zie de uitkomst x tot de macht 3, y tot de macht 3, dan valt me iets op. Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Dat drietje die is boven de x gezet en boven de y. Nou, en hiermee hebben we ook direct de regel te pakken dat wanneer ik een product heb, AB tot de macht p, dan kan ik dat korte schrijven als a tot de macht p, b tot de macht p. Laten we deze regel eens toepassen. Ik heb um, macht van een product, ik heb PQ tot de macht 8. Dan kan ik dit korte schrijven als p tot de macht 8, q tot de macht 8, niet meer, niet minder. Laten we een paar voorbeeldjes bekijken. Ik heb 2x tot de macht 4. De bedoeling is om deze te herleiden, oftewel zo kort mogelijk te schrijven. De regel toepassende krijg ik 2 tot de macht 4, x tot de macht 4. Nu zie ik 2 tot de macht 4. 2 tot de macht 4, dat kan ik schrijven als 2 mal 2 maal 2 maal 2 maal 2. En dit geeft 16, dus ik kan het nog korter schrijven als 16x tot de macht 4. Volgende voorbeeld, min 3a tot de macht 3. We gebruiken weer dezelfde regel. Ik krijg min 3 tot de macht 3. Even goed oppassen dat je die hele min 3 tot de macht 3 doet. Dus die min 3 zetten we even tussen haakjes. Ik krijg a tot de macht 3. Nou, nu zie ik min 3 tot de macht 3. Min 3 keer min 3 keer min 3, oftewel min 27, x tot de macht 3. De volgende, pqr tot de macht 7. We hebben nu een extra factor, we hebben nu niet twee letters met elkaar vermenigvuldigd, of een getal en een letter. Nee, we hebben nu drie letters, maar nog steeds geldt diezelfde regel. We krijgen p tot de macht 7, q tot de macht 7 en r tot de macht 7. Zijn we aangekomen bij het laatste voorbeeld. 4 mal x tot de macht 6 maal i in zijn geheel tot de macht 2. Dit geeft 4 tot de macht 2. x tot de macht 6 tot de macht 2. Dus ik ga die x tot de macht 6 ga ik even weer tussen haakjes zetten. Want die moet in zijn geheel tot de macht 2. En als laatste nog de i tot de macht 2. Nou, nu zie ik dat ik heb 4 tot de macht 2. Oftewel 4 kwadraat 16 en die x tot de macht 6 tot de macht 2, een macht van een macht. Nou, we hebben inmiddels geleerd dat ik die exponenten dan met elkaar mag vermenigvuldigen. Oftewel, dit geeft x tot de macht 12. En ik heb nog mijn i tot de macht 2. En hiermee hebben we het eindantwoord 16x tot de macht 12, y tot de macht 2. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.